Ik vind dat jongeren ook iets te zeggen hebben in de politiek en ook hun mening kunnen geven. Het politieke debat wordt vooral beheerst door volwassen oude mensen en ik vind dat jongeren eigenlijk de toekomst zijn. Politici bestaat er al en uh, ik vind dat jongeren daar ook wel iets aan mogen zeggen. Het is wel een, een goede kans om, om je mening te laten horen, los van partijgrenzen. In het muntpunt in Brussel ging het officiële startersweekend van de schoonmoeder aller verkiezingen van start. Maar wat is dat nu, die schoonmoeder? De schoonmoeder aller verkiezingen is een project van de ambassade. Um, en die geeft eigenlijk honderd jongeren de kans om hun eigen campagne op te starten en zoiets wat dat hen aanbelangt uh, op de politieke agenda te krijgen. Hebben jongeren wel invloed op en in de politiek? Ik denk dat die invloed zeker niet te onderschatten is. Uh, er zijn heel veel jongeren die via sociale media actief zijn, die uh, daarom niet per se partijgebonden uh, spreken, maar die wel degelijk zeggen waar dat zij, uh, wat dat zij vinden en waar dat op slaat. En die mening die wordt soms een beetje in belachelijke druk of soms uitvergroot, maar ik denk dat de impact van het politieke uh, engagement en politieke mening van jongeren wel degelijk groot is en zelfs nog groter kan worden. Maar waarom nu juist jongeren in politiek? Omdat denk ik er een fout idee is rond uh, dat jongeren zich niet zouden geïnteresseerd zijn in politiek. Uh, dat ze er niet mee zou, zouden bezig zijn. <tie> en om dat eigenlijk te ontkrachten, ook van veel jongeren zijn er juist wel mee bezig. Misschien niet op eenzelfde manier. Of misschien alleen maar die dingen die, die in hun leefwereld passen. Maar dat is genoeg. Politiek is niet alleen wat er vandaag gebeurt, maar de beslissingen die vandaag genomen worden, die zijn, die zijn voor morgen en voor overmorgen en voor alle jaren daarna. Dus de beslissingen hebben een impact op ons leven en op het leven van de mensen die na ons komen. Tijdens het startersweekend daagde de Ambrassade jongeren uit, gaf ze inspiratie en coachtte de jongeren tot die een aantal maatschappelijke thema's hadden waarvoor ze zich willen inzetten.